Hallo en welkom bij het Pols Model Train Stuff. Vandaag heb ik een Lilliput 78-211, uh, nooit, nou, in ieder geval nooit de baan. Eén, uh, hij rijdt niet. En twee is, heeft hier een extra pootje. Iets wat niet aan de andere kant zit. Wat ik ook niet terug kan brengen op, uh, als ik naar foto's kijk. Verder is hij oud, stoffig. En uh, ja, er hangt af en toe wat, ja, het, het, het, ik weet niet. Ik wil in ieder geval uh, even gaan opereren, open gaan maken, de binnenwerk uh, bekijken en hopelijk bij de motor komen en zien wat er mis is. En ik denk ook dat ik deze twee wielsets omwissel naar de buffer. Want... Deze wielen hebben wel een haak. En deze hier is afgebroken. Ofwel deze locomotief heeft betere tijden gezien. Ik begin bij de twee schroeven die ik kan vinden. Sorry dat ik zo in beeld zit. Dat zijn deze twee. Ik vermoed dus dat dit echt een oudje is. Nou. Dat zijn de wielensets. Ik hoop dat die onderling uit zijn. Ze zien er haast identiek uit. Dus ik denk dat dat nog wel goed gaat komen. Oeh, dit zijn een boel gordroge tandwielen. En die zitten ook echt in het frame met een soort van lager. Dus via deze kant ga ik niet veel verder komen, denk ik. In ieder geval niet dichter bij de motor. En ik moet hem een beetje kunnen draaien, zodat ik hier een boel los kan draaien. En ik deze, ja, vreemde stang eruit kan halen. Uh, hij gaat echt geen kant op. Uh, ik heb ook niet het idee dat ik via deze kant veel verder ga komen, dus ik zet hem zo weer vast. Deze zat bij een grote set aan, uh, aan treinen die ik uh, gekocht heb. Want dit is dus een van vele is geweest. In. Dat zie ik met... Hier is een geen in verstopt. Ik ga even kijken of ik kan vinden hoe ik deze open moet maken. Het was even zoeken, maar aan de voorkant zat een stuk koper hier omheen gekruld zodat de voorkant dicht bleef. En hier aan de achterkant zit ook een stuk metaal door het plastic heen. Maar die kan ik er zo afschuiven. Kijk eens aan. Dit is de verlichting voor, verlichting achter. En dat is lood. ik goed mijn handen wassen dus. En hier zie ik blauw loopt naar de motor en geel en een andere blauwe loopt ook naar de motor. Oké, okay, oké. Okay. Even zien. Een grote berg met rommeltjes kabels pakken. Groen en zwart dit keer. En eens kijken wat er gebeurt. Hm. Heb ik wel. Ik heb de oh. Sterker voor mijn voeding, nog niet in zitten. Misschien doet hij het wel gewoon. Even kijken. Nu heb ik stroom. Oh, maar de motor gaat niet plotseling wel lopen. Dat is mooi. Ik was heel even bang dat ik hem had getest de vorige keer terwijl de stroom er niet op zat. Ja, heel langzaam bromt hij een beetje, maar dat is precies genoeg om aan deze kant die schroef los te gaan halen. De schroef is niet magnetisch. Verdikkenen. Zo. kan deze weer hier op. Ik was druk bezig met het loshalen van deze. En uh, toen is mijn camera ermee gestopt. Dus dat staat er nog net op. Wat ik daarna heb gedaan, en wat er niet op staat, is ik heb me verder gedemonteerd. En het bleek um, dat eigenlijk alles helemaal vol zat met een dikke laag vet. En um, nou ik liet het niemand ruiken die zei, zo rook het huis van mijn opa ook. Um, alsof er sigaren of sigaretten bij gerookt waren. En uh, ja, alles gaat ermee vol. Dus wat ik heb gedaan is: ik heb hem um, helemaal uh, gestript, alle onderdelen losgehaald. Dit was alcohol die uh, verse, helemaal doorzichtig. Nou, dat is dus wat er allemaal al vanaf gekomen is. En uh, zo die had opzij. Nu, dit gaat redelijk soepel. En ook al deze wielen gaan best soepel. Er zit her en daar nog wat oxidatie, maar daar maak ik me niet zo'n zorgen om. Uh, de motor is losgekomen, um, omdat de... Uh, uh, zo, hier zit ook nog wat lijm. De motor is losgekomen... Eh, omdat er een draadje losgeschoten is Dat is deze kleine hier Dus die moet er dadelijk opnieuw op En die motor die komt dan Hier te liggen Daar is ze ook het een en ander afgebroken Zie ik Dat kan ik ook nog repareren Dan hebben we hier de as Die komt hier in te zitten En aan de andere kant Zat er dit Ik weet niet Waar dat topje vandaan kwam. Maar deze kan hier in ieder geval um, in het loodblok ook erin. Zo. Ergens zitten pinnetjes. Die hem precies goed laten vallen. Nou. Nu is hij volledig niet gesmeerd. Uh, maar. Er zit een mechaniek weer in elkaar en dan ben ik benieuwd. Het is dus een beetje voorzichtig aan te proberen te doen dat alles op zijn plek blijft zitten. Ik ben benieuwd. Nou, het klinkt verschrikkelijk. Uh, maar. De, uh, voordat ik deze schoonmaakactie begon, kwam er niet veel meer uit dan een zacht gebrom. En uh, dat zachte gebrom, dat was dus de, de motor die niet eens deed uh, warmwiel in beweging kreeg. Of de tandwielen hieronder. Wat ik ga doen, is uh, alle losse draden die hier overal zitten. Even op zijn plek zetten. Dat het allemaal weer aangesloten zit, ik ga deze de stroompickups op zijn plek uh, doen, dat hij uh, ook weer stroom van de rails af kan uh, vangen. En uh, Deze kap ga ik nog even een wasbeurt geven met gewoon water en zeep, want hij, hij ruikt echt gewoon vies. Uh, daarna moeten hier nog wat dingen opgelijmd worden. Uh, zoals uh, hier zit een uh, licht uh, ding. Hier zit alleen maar het lichtje zelf. Nou, dat licht uh, ding lag hier ook ergens. Die moet even terug op zijn plek lijmen. Uh, en de boel smeren. Het zijn allemaal niet altijd moeilijke dingen. Het gaat alleen even wat tijd kosten. En daarna hoop ik dat hij uh, enigszins vlotjes en soepel wil rijden. Dit is een hele flinke klus geweest, maar uh, hij loopt weer. Zo, het zit allemaal nog niet in elkaar. Wat ik heb gedaan is ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald. Alle onderdelen in de alcohol gelegd en opnieuw gesmeerd. Uh, nou, er zitten hier een aantal dingen die nog afgebroken zijn die opnieuw gelijmd moeten worden, zoals uh, hier. De, de stangen. De motor zit zelfs even vast met een tirep. Tot het al lijm lijn gedroogd is. Hoewel als ik deze er een kap kapper overheen zet en als ik dan de wrap niet zie dan laat ik hem waarschijnlijk zo zitten. Uh, de hele blok van de motor, uh, van de motor zat uh, zodat de, uh, de as veel te hoog zat tegen het loodblok aan uh, rammelde. Dus die heb ik uh, terug, rechtop, uh, sorry, terug naar beneden gezet en uh, alles vervolgens gefixeerd. Aan dit, uh, dit eind hier zit zat kortsluiting. Waardoor dat de lamp uh, niet werkte, maar ook de, waardoor dat, dat hele ding dus, uh, continu kortsluiting maakte. Aan deze kant moet ik de lamp nog opnieuw vastzetten. Uh, wat ook een, een heel gedoe is aangezien dit ringetje niet tegen dit plaatje aan mag, maar ze wel heel dicht bij elkaar zitten, zit daar ook nog wel een keer uh, af en toe kortsluiting in. Dus um, dit project is wat um, uitdagender dan ik het gedacht. Nou, ik ga uh, de boel uh, afronden, vastzetten, elektrisch in orde maken. En ik ga even bedenken hoe ik de uh, de lamp aan de achterkant hierop ga lossen. Misschien dat ik iets doe met uh, deze koker met dat hoesje. Dat ik daarin uh, een uh, stuk koper steek, zodat ik dat kan uh, gebruiken om stroom aan de zijkant te geven. Zodat het uh, plaatje aan de onderkant niet zo dicht in de buurt zit van dit ringetje. Dat was de laatste plek waar kortsluiting kwam. En... Daarna is het eventjes... Uh, de boel goed laten drogen en, uh, en dan hoop ik hem dadelijk op de rollenbank te kunnen zetten om uh, met verlichting het eindresultaat te laten zien. Uh, ik had uh, eigenlijk gedacht hier een paar uurtjes mee bezig te zijn, maar het heeft mij een paar dagen aan uh, werk gekost. Uh. Veel meer dan dat deze locomotief eigenlijk uh, waard is, als ik eerlijk ben. Maar goed. Het is niet dat er veel meer te doen is op dit moment. Nou kijk, de verlichting gaat ook uh, werken. Dit uh, gaat allemaal goed komen. Dit is het eindresultaat geworden. De verlichting aan de voorkant werkt. De drijfstangen doen ook uh, hun ding hier. Ik heb alleen deze drijfstang weggewerkt. Die hoort hieronder aan het een en ander vast te zetten. Maar daar ontbreekt van alles. Uh, dus die heb ik ook aan de ene kant verwijderd. Uh, hiervoor zit de koppeling. Uh, hier zat de koppeling. Uh, volledige. Aan de achterkant geen. Die heb ik gewisseld. Dus hier zit nu een koppeling. Trekhaak zou ik haast willen zeggen. En uh, dit is het maximale, uh, ja, uh, maximale snelheid. Mij is een beetje onduidelijk waarom ik niet harder wil. Uh, maar ik heb niet meer vermogen wat ik erop kan zetten. Dus uh, um, het is een beetje vergelijkbaar met die kleinbaan die ik heb. Die uh, ook niet harder wil dan, ja, dit. Tot zover uh, deze aflevering van Palsmodel Stuff. Bedankt voor het kijken. Uh, deel, uh, like en uh, laat een bericht achter. Ik ben uh, altijd uh, benieuwd naar jullie opmerkingen. En tot de volgende keer.